Vandaag is het 12 december, de dag van de 12e man. Bij deze dag zijn wij altijd stil bij iedereen die klaar staat voor de ander. We hebben enorm veel aanmeldingen gekregen met de meest mooie en bijzondere falen. Bedankt hiervoor. Een van die falen ging over het eigenaar van Marks en Larrys in klas Zij zijn een van de winnaars van de twaalfde man van Bayeën. En wij gaan er nu klassen met een twaalfde ja, We zijn winnaars van de twaalfde man van Bayeën. Super Super! Hey, what? Oh, you see this?